Dag dames en heren. Op veel plaatsen weet toch wel af en toe de zon door te breken, maar er is toch wel heel veel bewolking aanwezig. Soms niet heel erg dreigend, maar er zijn ook zeker wel weer buien actief vandaag. En de natuur, ja die is er blij mee, want het is op dit moment echt behoorlijk groen aan het worden in Nederland. Vanaf grote hoogte zien we de buien ook terug. We zien sowieso een dikke band met bewolking boven Duitsland. Daaruit valt ook wat regen. Aan de oostzijde overigens opklaringen en hele warme lucht. Dat komt onze kant op. En boven Nederland, ja, her en der hardnekkige bewolking. Een aantal buien, maar toch ook wel wat opklaringen. En we zien dat geleidelijk aan steeds meer nieuwe stapelwolken tot ontwikkeling kwamen. En op de regenradar kunnen we ook heel duidelijk zien dat dat nieuwe buien zijn. want Halverwege de ochtend lag er met name nog over het noorden van het land een zonne met wat buien. Her en der al wat spikkeltjes in bijvoorbeeld de Randstad. En als ik de boel in beweging zet, dan zien we dat er steeds meer nieuwe buien in met name dat midden van Nederland en ook in het westen, zuidwesten, tot ontwikkeling kwamen. En de snelheid van die buien is heel langzaam. Dus daar waar echt van dit soort hele pittige buien zitten, ja daar kan in korte tijd een hele hoop regenwater naar beneden komen. Nou, de buien in het noorden van het land die zakken een beetje in, maar de regen boven. Duitsland die nadert ook vrij snel. Dus ja, plekken waar het vandaag de rest van de dag helemaal droog blijft, die zullen wel schaars zijn. Vanavond dan zijn er met name in het zuiden nog een aantal buien actief. Vanuit het oosten komt dan het regengebied binnen. En vannacht dan regent het overal wel een tijdje. Veel kouder dan een graad of tien wordt het niet. En morgenochtend... Dan hebben we vooral in het zuiden en westen nog altijd met bewolking en zelfs nog wat regen te maken. In het noordoosten en oosten is het droog, begint het geleidelijk aan op te klaren. En die opklaringen die breiden zich in de loop van de dag uit. Maar voordat ze Zeeland bereiken is het denk ik pas halverwege de middag. Daar dan ook de laatste temperaturen, 16, 17 graden. Ook op de Waddeneilanden blijft de temperatuur wat achter landinwaarts echter op uitgebreide schaal 20 tot misschien wel 22 graden. En dat is dan weer voldoende om in de loop van de middag... plaatselijk wat regen- en onweersbuien te produceren. Maar dat zal niet overal het geval zijn. Nou, ook dit weekend hebben we temperaturen die smiddags uitkomen rond een graad of 20, landinwaarts er zelfs iets boven. En met enige regelmaat breekt de zon door. Zaterdag komen een paar buien tot ontwikkeling, soms met onweer. Zondag lijkt dat op wat uitgebreidere schaal te gaan gebeuren en na het weekende. Dan blijft het wisselvallig en met het draaien van de wind naar een noordwestelijke richting gaat ook de temperatuur duidelijk omlaag. Dat zien we als we kijken naar de temperaturen dinsdag en woensdag, zo tussen de 12 en de 15 graden. Wat mij betreft, tot de volgende keer.